Mijn naam is Paco. Wij gaan vandaag armen trainen. De biceps. En de triceps. Robert, zo mijn vriend. Die kant op zo. Wij gaan vandaag met de blijven trainen. En we gaan losse oefeningen doen. Uh, laten we beginnen.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 Dit is onze eerste oefening, Straight Barbell Curl. Ik en Joseph doen met de EZ-bar. Omdat we een blessure hebben aan onze pols. Robert doet met de Straight Bar. Dit is eigenlijk een van de beste oefeningen om massa te maken in je biceps. We gaan nu een mesbeelden oefening doen voor de triceps. De Close Grip Bench Press. We doen deze 6 tot 8 herhalingen. Omdat we echt puur voor de massa gaan. This Hey, de derde oefening, Armblaster, blaster, inner curl, EZ bar en uh, dumbbell extensions. <laughs>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 Het naar melkfles <laughs> gang, gang. We zijn uh, nu bij de touwen aangekomen. Dan gaan we die armen helemaal even goed oppompen. Uh, iedereen reageert anders op krachttraining. Zo vindt Paco het fijn om 6 tot 8 herhalingen te doen. En ik reageer beter op 10 tot 12 herhalingen. Uh, luister, dus vooral naar je eigen lichaam en doe wat goed voelt. Yeah. We zijn aangekomen bij de laatste oefeningen, rope hammer curl en single arm extension. Bonus. Voor de mensen die het filmpje tot het eind hebben gekeken, we gaan nou drag curls doen. Het is een van de goedere, betere oefeningen om het 3D-effect in je bicep te creëren van het vooraanzicht, de zij aanzicht ben je altijd wel groot, maar voor ziet er een beetje tin uit. Let's go! Drag curl. met de workout. Uh, we hebben lekker gepompt. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze training. Als je geen armblessen hebt, dan uh, kan je ook de preacher curl doen. Daar hebben we ze een speciaal bankje voor. In sommige gyms zijn ze schuin, sommige zijn recht. Doe daar gewoon je oefening tegenaan. Vond je deze video leuk? Like, subscribe, Goed een comment. Beneden. Wij zijn Alpha Vision, Visualize, work and make it happen. Tot de volgende keer. Adi dag.